En het heeft ons heel veel geholpen. Voor dat we used to bring water van de stromen. De pupils ze de empty jerrycans als ze in de ochtend komen. En ze keren water in de avond om te gebruiken. Want het water hier, zeggen, is safe water. Op de basisscholen zetten we waterpompen neer en bouwen we toiletten. Ook zorgen we voor plekken waar de kinderen hun handen kunnen wassen. En helpen we de kinderen op weg met een hygiënische en gezonde levensstijl. We adviseren onze kinderen niet to visit de toilet met baar En we verantwoorden onze kinderen om on warm kleden te nemen als het koud is. Om koud te voorkomen. En ook om schoon water te drinken. We kijken als ze eten. En we instructeren ze om hun handen voordat ze eten. Sommige kinderen kunnen naar deze scholen dankzij hun sponsors uit Nederland. Een mooi voorbeeld zien we in Loik Tokitok, in het uiterste zuiden van Kenia.